Je kunt het natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld bij je klaslokaal hangen, als je een juf of meester bent. En dan alle namen van je klas erop zetten. Maar we gaan er even vanuit dat het speciaal is voor je kamer. Wat je daarvoor nodig hebt, is een uh, donkerbruin papier, een lichtbruin papier. Je kunt natuurlijk ook andere kleuren gebruiken, zoals ik gedaan heb. Uh, je hebt sowieso een schaar nodig, permanente stift, een lijm, iets van... Uh, poster buddies of uh, blue tag. Nou, bij, de, bij, de, bij de Action kan je ook uh, van dat dingen uh, kopen. En ik gebruik die altijd omdat ik dan heel makkelijk het ook weer eraf kan nemen. Zonder dat ik schade heb aan mijn raam of deur of wat dan ook. Dus je hebt eigenlijk geen rest uh, op, je, op je raam op dat moment. Nou, ik heb dit blaadje alvast samengevouwen. Daarna kan je hem nog een keer samenvouwen. Dus dan heb ik het A4'tje heb ik, uh, vier keer gevouwen. Als ik het dan weer open maak, kan ik het hier door de midden kan ik het knippen. En dan kan ik het aan elkaar plakken. Ik heb dat hier alvast gedaan. Uh, dan zie je dat je een lange stok krijgt. Aan die stok gaan we nog een bordje maken. En dat bordje moet er natuurlijk niet helemaal perfect uitzien. Dus ik ga het niet van tevoren uh, uittekenen. Maar ik ga het gewoon... Met de losse pols een bordje. En op het laatst moet er natuurlijk een punt. Zo. Ook de punt hoeft niet perfect te zijn. Maar het bordje moet wel groot genoeg zijn dat je je naam erop kan zetten. Zoals je ziet kan ik meerdere bordjes uit een velletje halen. Maar ik doe het met één bordje voor. Een velletje opzij. En dan zie je, ik heb al een bordje. Ik ga nu mijn eigen naam erop zetten. Mijn, ik doe dat in het zwart en mijn naam is Patrick. Dit bordje kan ik uh, vervolgens hierboven aan dat ding plakken. Ik kan dat doen met de lijn hier aan vast. En vervolgens kan ik het hele systeem opplakken op mijn deur. Ik zal even voor... Laten we zeggen dat de tafel een deur is. Dan pak ik een stukje van de puddies. Zo. Het is een beetje een soort kauwgom. Ik doe een klein balletje ervan maken. Die op de stam, of de stok, of hoe je het wil noemen. Die is hier trouwens gewoon met uh, lijm aan elkaar gelijmd. Op drie punten, boven, midden en onder. Je kan de stok natuurlijk veel langer maken als je dat wil. Die plak ik op. Zo. En dan vervolgens kan ik mijn bordje... Ook ophangen. Zoals gezegd, je kan het uh, met lijm doen. Ik doe het met buddies. Dan heb ik geen rest op mijn deur. Zo. Nu zeg ik, ja, maar die is een beetje kaal. Ik heb natuurlijk meerdere kinderen in de klas. Of ik wil er meer dingen op doen. Uh, er staat nu Patrick deze kant op. Maar stel nu dat je het bij de kamer doet. Dus dan heb je niet verschillende namen om erop te zetten. Dan kan ik er toch nog wat leuks van maken. Want... Misschien wil ik wel niet dat mijn ouders op mijn kamer komen. En dan zeg ik bijvoorbeeld... Ouders. Heel rood. Of je broertje, dat kan ook. Niet hier... Uh, die moeten daar naartoe. En ook dan kan ik weer met een beetje buddy, kan ik hem vastmaken aan de deur of op het raam. Ik heb het nu met mijn naam gedaan en met ouders. Maar je kunt natuurlijk zelf nog veel meer verdenken waarmee je dit soort constructies kunt maken.